Uh, goedemiddag allemaal, fijn dat jullie hier vandaag aanwezig zijn. Um, Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen hun progressieve uh, coalitie-oppositieakkoord um, uh, presenteren vandaag. Um, we gaan dadelijk eerst luisteren naar de twee uh, partijleiders, daarna zal er ruimte zijn voor de pers voor vragen en als jullie willen is er daarna, um, zijn daarna Jesse en Lilian uh, nog beschikbaar voor één een op eentjes. Ik ga het woord geven aan Lilian Bloemen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Welkom hier in Poelgri's Studio, niet per ongeluk gekozen in een tijd waarin de kunst en de cultuur het zo moeilijk heeft en zo vaak vergeten wordt. Linkse samenwerking, het is de hoogste tijd, want we zijn het over zoveel eens en er is genoeg verdeeldheid in de Nederlandse politiek. De tijd van slappe kopjes koffie. Goede voornemens, eenmalige optredens is nu voorbij. Partij van de Arbeid en GroenLinks zetten nieuwe stappen in een hecht linkse progressieve samenwerking. Eerder deden we dat al in de formatie, door als één blok op te trekken. En vandaag geven we onze samenwerking een vervolg. Met de vorming van een progressieve alliantie in de oppositie. Een unieke stap in de recente politieke geschiedenis waarmee onze twee partijen de krachten bundelen en samen onze macht vergroten. En dat is hard nodig, want er is te veel verdeeldheid in ons land. Mensen komen tegenover elkaar te staan. De polarisatie en de tweedeling nemen toe en het debat, debat verhardt. En ook de politieke versplintering en fragmentatie wordt allemaal groter. Opkomen voor het eigen belang wint aan populariteit ten koste van het dienen van het algemeen belang. Er is nog steeds geen kabinet. Alsof er geen pandemie, geen woningnood, geen lerarentekort en een klimaatcrisis is. Onze beide partijen maken zich daar grote zorgen over. Wij denken dat het anders moet. En daarom gaan we het ook anders doen. Door te kiezen voor samenwerking, door naar elkaar te luisteren, door mensen bij elkaar te brengen en door de krachten te bundelen in een sociale, groene, progressieve agenda met ambitieuze keuzes voor de toekomst van Nederland. Keuzes voor het collectief in plaats van voor het individu, voor waardegedreven politiek in plaats van politiek als een financiële transactie tussen coalitiepartijen. Voor een toekomstvisie in plaats van regeren op basis van electorale dagkoersen. Voor resultaten boven beeldvorming. Keuzes maken om problemen echt op te lossen, niet om geld en moties te verdelen om de stilstand te verhullen. Keuzes om de ongelijkheid te verkleinen en de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Zodat vooruitgang weer een belofte van ons allemaal wordt in plaats van een voorrecht voor een enkeling. En wat ons bindt is veel sterker dan wat ons verdeelt, want het is onze gedeelde visie dat bestaanszekerheid en gelijkheid voorwaarden zijn voor vrijheid. Onze gezamenlijke opvatting dat een leefbare planeet, goed werk, een betaalbaar huis daarvoor de basis zijn en de gemeenschappelijke overtuiging dat onze welvaart tot stand komt door de inspanning ons allemaal. Eerlijk delen is de basis voor vooruitgang. Onze partijen weten dat je samen sterker staat, dat we samen verandering en vooruitgang mogelijk maken. We hebben het eerder gedaan. Met de Klimaatwet stelden we een groenere en een schonere toekomst voor onze kinderen veilig. We dwongen de politiek tot een koerswijziging, publieke investeringen in leefbaarheid en meer huurprijsbescherming na jaren van marktwerking en eigen verantwoordelijkheid. We verdedigen een initiatiefwet die bedrijven verplicht mannen en vrouwen een gelijk loon te betalen. En we werken samen aan een nieuw voorstel om vrouwen meer zeggenschap te geven over hun eigen lichaam. En dat smaakt allemaal naar meer. En wat ons betreft blijft het niet bij onze twee partijen alleen. Anderen kunnen zich bij ons aansluiten. Iedereen is welkom. Politieke partijen in de Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties, vakbonden, actiegroepen, mensen met ideeën en met de overtuiging dat het anders kan en beter moet. De komende maanden gaat u daarom veel meer van ons horen. In de oppositie tegen de doorstart van dit kabinet. Met nieuwe eigen plannen en, voor zover corona het toelaat, in gesprekken door het hele land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 Hans, één momentje, de microfoon komt naar je toe. Meneer Klaver, u zei we gaan niet uh, meer genoegen nemen met kleine veranderingen in beleid. Betekent dat ook dat uh, uh, jullie twee niet van plan zijn om het kabinet zomaar aan meerderheden te gaan helpen in de Eerste Kamer? Ja, uh, dat klopt. Wij zullen heel kritisch kijken naar alle plannen waar het kabinet mee komt, omdat wij dit land vooruit willen helpen. Dus wij willen plannen aan de meerderheid helpen als die nederland verbeteren als we de doelstellingen zoals ze wij hebben ze hebben geformuleerd dichterbij brengen maar niet om politieke problemen op te lossen uh, dus te vaak wat gebeurt er in den haag dan is er een ja, weet je nog beter ik, er is een probleem een heel groot probleem noem dakloosheid is heel complex en vervolgens wordt er een actieplan aangekondigd en er wordt 200 miljoen aangehangen en gezegd tada we hebben de oplossing ja, daar willen we niet langer met dat soort zaken zal je stevigere oppositie van ons krijgen omdat wij de echte oorzaken willen aanpakken. En we hebben veel gesproken de afgelopen tijd met uh, mensen in het land. En wat je dan hoort is dat mensen moe zijn van het kort termijn politiek die er voortdurend wordt bedreven. En daar, ja, daar komen we echt voor met een alternatief. Uh, ja, ik, ik vraag het ook omdat u uh, in uw actieplan uh, zegt van hè, we willen echt een ander systeem. Alleen het systeem wat jullie voorstaan, dat verschilt gewoon 180 graden zo'n beetje, staat het haaks op. Dat wat uh, uh, partijen uh, voorstaan die nu het nieuwe kabinet waarschijnlijk gaan vormen. Ja. Dus dat zou in dit geval betekenen dat jullie geen meerderheden gaan uh, creëren in Disco. Nou ja, kijk, um, wij gaan buitengewoon kritisch zijn. Uh, en als we ergens voor zijn, laat ik daar heel helder over zijn, dan zijn we daarvoor. En wij zullen zelf ook met plannen komen en daar meerderheden voor zien te, proberen te vinden in het parlement maar als het kabinet denkt dat wij gaan meehelpen aan het oplossen van politieke problemen ja sorry dat gaan we niet doen dit land wacht al te lang op oplossingen en wat vertellen we aan die tienduizenden mensen die geen woning überhaupt hebben en wat vertellen we aan al die jongeren die in die statistieken niet meetellen maar die nog thuis wonen maar die geen huis kunnen vinden en wat vertellen we aan, aan mijn kinderen en al die andere kleintjes die opgroeien in een wereld waarin klimaatverandering niet wordt gestopt wij passen daarvoor Wij willen echte oplossingen zien In het stukje over wonen er staat dat jullie willen gaan inzetten op meer gemeenschappelijk bezit. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, um, wij zijn natuurlijk een groot voorstander van, uh, en ik denk heel veel mensen met ons, dat iedereen een betaalbaar huis kan uh, hebben. En we hebben gezien de afgelopen jaren dat het voor woningbouwcorporaties heel lastig is gebleken om genoeg te bouwen en vooral genoeg betaalbare huizen te bouwen. Dat betekent eh, gemeenschappelijk bezit wat ons betreft zijn woningbouwcoöperaties zijn van ons allemaal. En we willen het voor hen mogelijk maken om meer te bouwen, meer sociale huurwoningen en meer te verduurzamen. Van ons allemaal, ja. ja. Zo was het ooit bedoeld. En zo moet het ook weer worden. Ja. Volgende, Frits Vester, RTL. Dat we met elkaar samenwerken en de boodschap aan onze partijen is dat wij laten zien dat die samenwerking in het parlement waar wij heel vaak toe zijn opgeroepen, dat we dat op deze manier verder vormgeven en dat wij laten zien dat we twee eigenstandige en zelfstandige partijen zijn, maar dat wij denken door intensiever samen te werken dat we daarin het beste naar boven kunnen halen en dat we daardoor eigenlijk donkerrood en donkergroen worden. Ik wil eigenlijk een stapje verder gaan, is de opzet van dit oppositieakkoord ook toewerken naar een fusie, één fractie, eerst maar eens één fractie, en dan een fusie op termijn? Ja, dat is nu helemaal niet aan de orde. En dat zeggen we ook expliciet. Dit is geen fusie van een partij, het is zelfs niet de fusie van een fractie. Het is een hele intensieve en hechte samenwerking. Het is bijna een samenwerking, zou je kunnen zeggen. Maar er is een reden waarom wij durven te kiezen voor doelen in 2030. Dat laat wel iets zien over onze ambitie voor de duur van deze samenwerking. Dat gaat echt verder dan twee maanden, ook verder dan de komende vier jaar. Uh, de uitdagingen waar Nederland voor staat, dat vraagt een progressieve politiek die durft samen te werken en die niet zelfstandig alleen maar rechts aan de meerderheid gaat helpen. Ja, en bovendien, um, we hebben natuurlijk in uh, de formatie zijn we als één blok opgetreden. Dat deden we omdat we het belangrijk vinden dat wat onze gedeelde idealen en ambities ook inbreng hebben in uh, die formatie. Uh, we zijn nu in de oppositie en dan trekken we vanzelfsprekend ook weer samen met elkaar op een wens van de fracties en uh, zeker ook een wens uh, van onze partijen. We staan samen ook sterker en dit is een, het is hoog tijd voor een echte progressieve agenda voor Nederland. En dat kunnen we beter samen doen dan ieder voor zich. Maar er is geen doelstelling om ooit een keer één partij te gaan worden? We hebben steeds gezegd we gaan onze samenwerking weg. gaan we die ontdekken. Uh, dit is een stap die we nu zetten en wat mij betreft een hele bijzondere stap en die echt goed nieuws is voor progressief Nederland. Nee, niet toewerken naar één partij. Wat we nu doen is dat we als fracties intensief met elkaar samenwerken, dat heeft u overigens de afgelopen maanden ook al uh, gezien, en uh, uh, andere vormen, daar gaan ook onze leden over, uh, dit is de stap die we in de Tweede Kamer zetten en die natuurlijk ook belangrijk is en vorm gaat geven aan nou ja, de oppositie, want we verdienen allemaal een ander Nederland dan we nu krijgen en dat is ook echt mogelijk. Maar verdienen uw beide partijleiden misschien ook een andere partij dan dat u nu op dit moment heeft? Twee kleine partijen, als echt één grote partij, had u misschien bij de formatie, en misschien bij een komende formatie, ook een echte rol kunnen spelen. Nou, we hebben uh, nu, uh, dat ziet u, samen een inhoudelijk programma neergelegd. Dat is niet eerder gebeurd. Uh, want we willen niet meer kijken vooral naar wat ons verdeelt, maar vooral wat ons samenbrengt. En daarmee worden we nu natuurlijk in de Tweede Kamer, gezamenlijke oppositie als gezamenlijke oppositievoer staan we natuurlijk samen sterker en nogmaals eh, ook anderen kunnen zich aansluiten en eh, wij gaan straks eh, met eh, Jesse met de leden van GroenLinks, ik met de leden van de Partij van de Arbeid, wij beiden met leden van beide partijen aan de slag en dan werkenderwijs eh, zullen de samenwerking verder verdiepen. Heeft u wel een poging ondernomen om ook de SP erbij te betrekken? Nou wij zijn eh, samen eh, de afgelopen eh, maanden, zeker ook in de formatie, dat heeft u kunnen zien, zijn we samen opgetrokken. Uh, en we hebben, um, uh, presenteren nu dit akkoord en zeggen daarbij uh, andere partijen mogen zich aansluiten. Dus we zullen het graag horen. Maar is er al contact geweest met de SP? Dit we, akkoord... hebben, we hebben heel goed contact met de SP. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar ook steeds een tegenbegroting met hen ingediend. Dit is nu voor ons ja, een logische stap uh, naar het uh, elkaar vasthouden in de formatie zoals het is gaan eten. Ik ga even naar de volgende vraag. Uh, Leon van Telegraaf. Ja, een grof, een ik vind hem er ook uitzien als een Leon. Ja. Um, ja, um, uh, Eén onderwerp waar mij opviel de laatste maanden, dat jullie volgens mij niet uh, samen optrekken, maar wat wel belangrijk is, denk ik in de komende tijd, is corona. De, dat zie ik ook niet terug hierin. Blijft iedere partij daar op zijn eigen koers varen? Ik weet niet aan wie ik hem mag stellen. Nou, <lacht> kijk, um, corona, laat ik eerst zeggen wat ons bindt. Wat wij vinden is dat dit kabinet een, een gemeenschappelijke lange termijn strategie zou moeten hebben. Niet alleen met elkaar, maar met de samenleving. Dat ontbreekt op dit moment. En daarmee heb je sturen op ja, korte termijn perspectieven. Uh, ook als het gaat over corona werken we goed met elkaar samen. Uh, maar dit akkoord is niet de belofte dat wij op alle onderwerpen 100% hetzelfde zullen doen. Het kan best zijn dat we daar een keer nog iets anders uh, zullen, uh, zullen stemmen. En corona hebben we niet als doelstelling in dit akkoord tot 2030 opgenomen, dat we hopen dat tegen die tijd uh, dat geen doelstelling meer hoeft te zijn. Wat wij wel samen zullen doen, en ik kijk nu ook met een schuin naar onze woordvoerders hier in de, in de ja. Kamer en dat ja. doen we al, u zult wel meer van ons horen de komende tijd ook in gezamenlijkheid over de richting die wij vinden dat Nederland op de meer langere termijn op zal moeten. Uh, dus dat is hoe we met dit onderwerp omgaan. Uh, een andere vraag, uh, meneer Klaver, u zei uh, uh, ik beloof u bij deze, u, u krijgt niet dezelfde oppositie. Uh -huh. um, wat was zeg maar, de oppositie en wat gaat daaraan veranderen? En wat mankeerde daar misschien dan aan in hun Nou, in, vorige periode? in alle eerlijkheid. Uh, het ene moment dan deden de PvdA zaken met het kabinet. En de andere keer deden wij dat. En we hebben ons daar te vaak ook uit elkaar laten spelen. Uh, en het spel wat ik te vaak heb gezien is dat er werd gekeken wie wil tegen de laagste prijs eigenlijk zaken doen. Uh, en was je vooral ook bezig met elkaar, als het ware, te bestrijden. Dat is denk ik echt wat er verandert. Uh, wij zijn, de PvdA en GroenLinks zijn echt nodig voor die meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, dat betekent dat wij, ja, nogmaals dat ik zeg, dat wij samen daarin optrekken. En daarmee staan we ook steviger. En uh, zullen we ook steviger ons geluid laten horen. Ja, en misschien nog even aanvullen. Dit is uh, een agenda met onze ambities en onze doelstellingen. En uh, we gaan natuurlijk niet alleen maar wachten waar het kabinet mee komt. Want nou ja, uh, als ze ergens mee komen ooit. Uh, we gaan natuurlijk ook eigen voorstellen maken met uh, onze woordvoerders in de Tweede Kamer. En met de leden van onze partijen, met vakbonden, met anderen die zich willen aansluiten. Um, en dat zal dan, um, Het gaat allemaal over wat wij belangrijk vinden uh, voor Nederland en waar het nu te vaak aan ontbreekt. Misschien ja, een wat praktische vraag voor over het Kamerwerk. Ik zeg natuurlijk dit zijn onderwerpen waarop we samen gaan. Gaan we dan wel op dit soort onderwerpen nog steeds wel PvdA en GroenLinks Kamerleden zien die in hetzelfde debat allebei een bijdrage doen of komt er ook steeds vaker één iemand naar voren? Ja, dat, dat laten we aan de woordvoerders. U heeft de afgelopen maanden kunnen zien dat uh, soms uh, de één namens beiden het woord voerde. Soms is het ook wel heel fijn om twee gelijkluidende stemmen te hebben, om het nog maar eens een keer te zeggen. Uh, dus die afweging maken we per debat, maar u zult zien, zeker ook in ons stemgedrag, uh, dat, we, uh, dat het heel erg op elkaar gaat rijken. Ja, het, het, het, het, het voelt dan misschien wel alsof het toch wel een soort van angst is om dat we misschien het, toch het net iets andere geluid, want die zijn eigenlijk toch twee partijen, dan niet genoeg gehoord wordt. Als je allebei gaat staan praten over iets waar je eigenlijk hier al zegt van, er zijn met, denk je precies hetzelfde over. Kijk, we zijn natuurlijk verschillende partijen met een andere achtergrond, maar dit progressieve oppositieakkoord is van ons allemaal, uh, zoals we hier uh, zitten. Uh, en daar is één geluid op mogelijk, dat is een links, hoopvol, progressief geluid en dat is heel hard nodig. Ik wil even naar achter, uh, Yvonne van ANP. Ja, bedankt. Um, wat bedoelen jullie precies met een uh, niet vrijblijvende samenwerking? En betekent dat ook niet dat jullie te veel gaan uh, uh, afwijken van jullie eigen verkiezingsprogramma tot nu toe? Uh, waar wij daarmee eigenlijk op doelen is dat het niet voor het eerst is dat er over samenwerking wordt gesproken. Uh, maar heel vaak bleef dat bij de presentatie. Uh, en dan zeiden we tada, hier is de samenwerking, dit gaan we met elkaar doen. En vervolgens ging iedereen weer zijn eigen weg. Uh, dat is nu echt anders. En we hebben afgesproken om op deze 15 doelstellingen, komende jaren, met elkaar politiek te maken. Dus ook plannen te maken. En dat is ook in lijn, uh, en dat is ook rechtstreeks ontstaan, zou je kunnen zeggen, door de hele discussie over de nieuwe bestuurscultuur. Uh, daar hebben we het nu bijna drie kwart jaar met elkaar over in Den Haag. Over hoe een akkoord eruit zou moeten zien. Nou ja, ik hoop dat het, als het regeren er ooit komt, dat het er zo ongeveer uitziet. Namelijk op hoofdlijnen, welke doelstellingen heb je? En ja, we hebben onze eigen verkiezingsprogramma's, maar we hebben ook gezegd, indachtig met alles wat het afgelopen jaar is gebeurd, we gaan het gesprek aan met de samenleving, we gaan het gesprek aan uh, in Den Haag, en we gaan kijken ook of we niet tot nieuwe oplossingen zouden moeten komen, die niet of uit het programma van het een of van de ander komt, maar die echt een, nieuwe, een nieuw inzicht geven uh, en die gaan bijdragen aan het oplossen van problemen. Dan, dat betekent dan wel dat in de fracties dus ook overeenstemming daarvoor moet zijn. Die moeten dus echt voor bepaalde onderwerpen gaan stemmen, ja, alle die alle... jullie hebben afgesproken van tevoren. Kijk, alle... Dat hebben we ook met de fracties afgesproken en eh, nogmaals, eh, wat ons wat samenbrengt is veel en veel meer dan wat ons verdeelt. En deze agenda, die 15 doelstellingen, daar gaan we samen met de twee fracties aan verder werken eh, en eh, daar vinden wij elkaar inderdaad in. Maar, maar dan nogmaals, um, um, was dit dan ook niet voor de verkiezingen dan al te regelen? Want jullie zitten op 15 punten dus uh, op een bepaalde nieuwe lijn. Dan kon u dat toch net zo goed voor de verkiezingen dan nee. Nee. zo afspreken? Ja, maar ja, achteraf kon alles. Ja, precies. Dus, dus had, ja, achteraf kon ja, alles. Dat ja, is het antwoord voor de kiezers. Kiezingsprogramma's en daar hebben jullie aan en jullie kiezers hebben daar ook op gestemd. Ja. Dus nu is dat toch weer op een bepaalde manier anders geregeld. Uh, mijn verwachting is, de kiezers die ik uh, nog maar heel recent heb gesproken, uh, die vinden het heel belangrijk dat er een links progressief geluid te horen is in het parlement en daarbuiten. Het goede plannen, inderdaad, geïnspireerd op onze verkiezingsprogramma's. Op de thema's en de onderwerpen waar mensen echt vooruitgang en verbetering willen zien. Concrete plannen ook willen zien. Die liggen hier eh, in besloten. En daar zult u inderdaad eh, in onze verkiezingsprogramma's zijn daar een grote inspiratiebron voor. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Okay. En nog één een, een, iets, uh, dat is nu ook belangrijk. Uh, het coronabeleid, uh, daar zitten jullie inderdaad niet helemaal op één lijn en één heel groot ding uh, waar jullie volgens mij over uh, van mening verschillen is het 2G-beleid. Hoe staan jullie daar dan nu in? Ja, ik heb net begrepen dat het, uh, de voorstellen voor een 2G-beleid, dat die uh, in de Kamer in januari worden behandeld en onze visie, ik bedoel, Adje Kuiken en Lisa Westerveld hebben dat uh, vorige week denk ik vrij uh, uh, duidelijk uitgedragen, is dat uh, wat wij nu zien is, met dat enorm hoge besmettingsaantal, aantal, nog even los van wat je positie is rondom 2G, is op, op geen enkele manier daar een oplossing voor. Wij zullen zien in januari waar ze mee komen en dan spreken we in onze fracties daarover weer verder. Frank Hendricks, Volkskrant. Uh, ja, jullie herhalen steeds dat samen staan we sterker, maar waar blijkt dat tot uit? Dus weer uit? Bij de, de laatste begrotingsbehandeling, hè, toen ging, ging het kabinet gewoon zaken, of het kabinet deed gewoon zaken met ChristenUnie en SGP, er gaat heel veel geld uitgetrokken worden voor allerlei onderwerpen, wordt het dan niet heel moeilijk om daar tegen te gaan stemmen in de Eerste Kamer? Maar ons doel is niet om ergens tegen te stemmen, dat, dat is niet ons doel, kijk het doel wat wij hebben met dit akkoord is niet alleen om onze samenwerking te versterken, als ik zeg we staan sterk en dan gaat het over de inhoud waar wij voor staan en het is toch vrij verwonderlijk dat de afgelopen, pak hem bij tien jaar, er echt wel extra geld ook naar onderwijs is gegaan bijvoorbeeld, maar nog steeds het lerarenprobleem niet is opgelost. Er is nu weer 8 miljard uitgetrokken door het kabinet, maar welke problemen ze in het onderwijs er precies mee gaan oplossen, ik weet het niet precies. En hetzelfde geldt voor de zorg. 100 miljard per jaar gaat daar naartoe, maar we hebben grote problemen als het gaat over de capaciteit van de IC's. Wat wij met dit akkoord doen is iets anders. Wij proberen niet alleen te kijken naar de hoogte van bedragen, maar of beleid echt werkt. En je zou kunnen zeggen ja, uh, Jesse, dat is nogal een open deur die je daarin trapt. Zo, dat moet toch altijd? Ja, dat klopt. Maar de afgelopen jaren zien wij dat kabinetten niet op die manier hebben gewerkt en de oppositie daar ook niet kritisch genoeg op is geweest. Dat zullen wij nu wel zijn. Hoe gaan jullie het beleid bijsturen? Want dat is tot dusver niet gelukt. Ook die informatie niet in de formatie, niet in die begrotingsbehandelingen. Nee, niet. Kijk, in de formatie is helaas de keuze, maar hebben ze geweigerd om met ons te praten? En zijn ze uiteindelijk uh, toch weer in zee gegaan met de ChristenUnie? Er is een meerderheid. Ze, er is geen meerderheid van dit kabinet in de Eerste Kamer. Ze kunnen kiezen, ze kunnen dat over rechts proberen te realiseren. Of met ons. En wat wij zeggen, dat doen wij graag. Want wij willen samenwerken om dit land verder te helpen. Maar om wel echt door die doelen te realiseren. Uh, en niet alleen om te kijken of we pro politieke problemen oplossen. En dan kan er met ons samengewerkt worden. En dat is een keuze die ook in zekere zin bij het kabinet ligt. Willen ze linksom of willen ze rechtsom? En als ze rechtsom gaan, dan zullen ze hele harde oppositie van ons krijgen. En als ze bereid zijn om samen te werken, ja, dan zullen we na, met elkaar nadenken over hoe we dit land verder kunnen helpen en dat is echt nodig op dit moment in de tijd. De problemen waar we voor staan zijn immens. Het gaat heel veel over corona en terecht, maar de problemen op de woningmarkt, CO2-uitstoot die nog steeds stijgt, het is zo groot, dat vraagt om eensgezindheid in Den Haag. Daar willen we aan bijdragen. Ja, en als zij dat niet willen, dan is dat hun verantwoordelijkheid. Nog een allerlaatste vraag. want. Jullie zeggen ook de hele tijd er is meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt. Maar kunnen jullie nog eens uitleggen wat jullie dan eigenlijk precies verdeelt? <laughs> Want, als je dit stuk Meneer, leest... Meneer Hendricks, zullen we dat op een andere dag doen? <laughs> Niet op een mooie dag als nu. Nee, nou, je, Kijk, we zijn natuurlijk, onze partijen hebben een verschillende geschiedenis uh, en als je de verkiezingsprogramma's leest uh, dan uh, komt daar toch vooral een grote, nou ja eensgezindheid kun je daar uh, uit opmaken. Um, maar we weten ook dat we de afgelopen jaren, hebben we, ook, we hebben niet altijd samengewerkt, die stap willen we nu zetten uh, en, en dus richten we ons ook op wat ons bindt en dat is heel erg veel om te beginnen met deze agenda, 15 ambities uh, voor Nederland in 2030, maar ook de benadering van de politiek. Niet dat korte termijn denken, maar echte oplossingen bedenken, samen met mensen, niet over de hoofden van mensen heen. Um, zorgen dat mensen inzicht hebben in hoe je politiek bedrijft, hoe je tot besluiten komt. In plaats van al dat intransparante gedoe in achterkamertjes. In achterkamertjes. Dus het gaat ons om de inhoud, dat bindt ons. En ook onze manier van politiek bedrijven. En daarom uh, kijken we er ook echt naar uit. Ik spreek ook even namens Jesse om met onze plannen het land in te gaan en de inbreng van mensen daarop te horen en hun ideeën te horen. Um, financieel dagblad, Lien van der Leijen. Bij. Hoe vertaalt dit zich naar de gemeenteverkiezingen? Ja, we hebben in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, er zijn uh, een aantal uh, door heel Nederland, we hebben net die hebben gehad. Um, wij werken in de Tweede Kamer samen en het is aan onze afdelingen in de steden en in de dorpen om hun samenwerking vorm te geven. En dan zie je dat er afdelingen zijn die een gezamenlijke lijst hebben. Er zijn gemeenten waar heel intensief wordt samengewerkt. Dat is aan hen. Maar uiteraard is het duidelijk, ook in heel veel gemeenten trekken we samen op. Want ook daar is er meer wat ons bindt dan wat ons verdeelt. Maar u gaat niet met een gezamenlijk politieke programma. Of, of u gaat deze 15 punten echt als inzet van de gemeenteraadsverkiezingen maken. Nou, kijk, het is een goed gebruik en dat is heel erg terecht dat in steden en dorpen de mensen die daar wonen hun eigen plannen maken over wat zij vinden dat er belangrijk is en natuurlijk, wij moeten dat in Den Haag mogelijk maken, vandaar die 15 ambities, de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen is echt aan onze lokale afdelingen, aan de mensen die daar wonen en die daar het beste weten. Maar u zult ongetwijfeld zelden tegenkomen dat ze haak staan op wat wij hier formuleren, want we zijn wel dezelfde partij. Um, u, had, u, u zei nu net ook weer van uh, deze linkse samenwerking hoeft niet bij onze twee partijen te blijven. Ik euh, weet nog dat u bij uw eigen euh, partijraad euh, ook zei van euh, D66 kan er ook bij horen. Hoe, sta, hoe, hoe kijkt u er nu euh, tegenaan? <lacht> nou, ik kan me dat niet helemaal precies herinneren, maar ja, D66 heeft een andere afslag genomen dan wij. He, wij staan hier nu voor progressieve linkse politiek. D66 onderhandelt nu over de doorstart van Rutte III, ja, een rechtskabinet. Uh, dit is ons uh, akkoord en inderdaad, anderen kunnen zich daarbij aansluiten. Het is een oppositieakkoord. Wij willen de plannen van het komende kabinet bijstellen. En wij denken dat daar ook alle reden toe is dat dat zeer nodig zal zijn. En deze 15 punten gelden dus als, als jullie tegenpool voor het uh, um, dun uh, regeerakkoord die we straks onder. Uh, Ik zou ogen zeggen, krijgen. het begint hiermee bij progressieve en linkse politiek. Even verder naar uh, Thomas Bener. Ja, meneer Klaver, u heeft onlangs waarschijnlijk ook het treindocument dat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in de trein had te liggen gelezen. Um, ja, als ik dan punt 1 bij u leest, ja, dan staat er uh, bedrijven moeten gaan betalen voor vervuilen. Uh, anderhalve graad. Ja, dat is heel veel verder dan wat het kabinet volgende kabinet gaat doen. Lijkt te gaan doen, gaat dat toch niet? Um, kijk, ik wil graag lezen ook in het akkoord van een kabinet. Dat zag ik niet zo dat je je richt op die anderhalve graden. Dat is namelijk vrij cruciaal. Nu je toch naar klimaatvraag neem ik heel even de gelegenheid om daar iets over uit te weiden. Kijk, vaak wordt gezegd, wat maakt het nou uit? Anderhalve graad, twee graden, 2,1. Maar ik vergelijk het met iemand die ziek is. Als jij, ons lichaam is 37 graden. En bij 37,5 graden, maar een half graadje verschil, voel je je al niet zo lekker. Laat staan als je 38 of 39 graden koorts hebt of als boven de 40 graden uitkomt met andere woorden wij pinnen ons vast op die anderhalve graad dat is een heel belangrijk punt en inhoudelijk verschil ten tweede uh, wij zullen dat verder gaan invullen uh, uh, collega's joris thijssen susanne Kreugen, die zullen verder ook met plannen komen om te laten zien op welke manier wij aan die doelstellingen zullen komen om ervoor te zorgen dat we dat halen en tot nu toe bij het kabinet ook het, het vorige kabinet of eigenlijk is dat hetzelfde hè, heb ik allerlei goede Woorden gehoord, allerlei mooie dingen gelezen over die aanpak van klimaatverandering. En er is om precies zijn helemaal niks van terechtgekomen. De agenda uitspraak is niet gehaald, de doelen uit de Klimaatwet worden niet gehaald. Ja, en daarmee is het niet voldoende hun mooie woorden. Mijn vraag is eigenlijk, een beetje, is het niet een beetje pijnlijk dat u nu ja, eigenlijk vrij summieren opschrijft wat uw doel is zonder heel concreet te worden? Maar dat het, het volgende kabinet wel allerlei concrete plannen heeft op dit onderwerp? Nee, maar stekker nog, ik hoop dat er een akkoord op hoofdlijnen ligt. Uh, en dat het plan nog helemaal nog niet direct zo goed is, dat was namelijk de afspraak die we hadden. Daarom verbaast het me ook dat het zo lang duurt, die onderhandelingen. We zouden afspraken maken in een nieuw kabinet op hoofdlijnen, Op basis van welke doelen we willen bereiken. En als u zegt, maar hoe ga je dat invullen? Nou, in onze verkiezingsprogramma heeft u daar al een, een indruk van, van hoe wij dat gaan doen. Maar nou, wij zullen dat de komende tijd verder concretiseren. Welke plannen daarvoor nodig zijn, met welke budgetten daarbij horen. En dat verwacht ik ook van een nieuw kabinet. Maar wij gaan niet trappen alleen maar in de mooie woorden. Ik heb ze één keer die kans gegeven, namelijk de vorige keer, heb ik ze de credits gegeven door te zeggen: hartstikke goed dat jullie zulke ambitieuze dingen opschrijven. Het is niks van terecht gekomen. Ja, je krijgt één keer de kans, dan moet je leveren. Dat hebben ze niet gedaan. Dan gaan we er nu ook veel kritischer in. Ja, laatste vraag: is het een bewuste keuze om voor het coalitieakkoord deze persconferentie te houden, of was het al gepland? En... Nou, nee, eigenlijk wij, dachten wij, we wachten totdat het kabinet er is, uh, want dan weet je ook waar je het toe verhoudt. Maar om heel eerlijk te zijn, het blijft maar duren, dat uh, coalitieakkoord. Uh, en wij dachten op een gegeven moment, hier gaan we niet langer op wachten. Uh, Nederland moet verder uh, en als zij niet een regeerakkoord uh, presenteren, dan presenteren wij ons oppositieakkoord. En laat het ook een aansporing voor ze zijn. Ze mogen echt wel eens een keer haast gaan maken. Volgens mij zijn er geen um, vragen meer. Zijn er wel nog? Nee? Hm. Dan uh, wil ik bij deze afsluiten. En voor de pers, jullie hebben ook de gelegenheid om nog even los wat vragen te stellen. Dank jullie wel. Dank jullie wel.